Hoofdstuk 24. De broers van Jozef gaan nog een keer naar Egypte. Genesis 43 tot 46. De zonen van Jacob hebben heel wat koren meegenomen uit Egypte. Maar ze zijn met zoveel mensen. Na een poosje is het koren dan weer bijna op. Vader Jacob zegt, jongens, jullie moeten weer naar Egypte, want het koren is bijna op. Zijn zonen zeggen, dat is goed vader, maar dan moet Benjamin ook mee. Als Benjamin niet meegaat, krijgen we geen koren. En dan komen wij ook in de gevangenis, net als Simeon. Dat heeft de onderkoning gezegd. Jura zegt, vader, ik zal goed op Benjamin passen. Ik zal ervoor zorgen dat er niets met hem gebeurt. Ik zal hem weer veilig thuisbrengen. Nu moet vader Jacob Benjamin toch wel laten gaan, want ze moeten koren hebben, anders gaan ze dood van de honger. Hij zegt, nemen jullie mooie cadeaus mee voor die strenge onderkoning en ook het geld dat de vorige keer boven in de zakken lag. Misschien heeft de knecht van de onderkoning het er per ongeluk in gedaan. Daar gaan ze dan weer op hun ezels nog een keer naar Egypte. Met Benjamin. Jacob blijft verdrietig achter in Canaan. Hoe zal dat aflopen? Als ze in Egypte zijn, moeten ze eerst weer naar het paleis van de onderkoning. Ze komen bij hem binnen en buigen diep voor hem. Jozef ziet meteen dat Benjamin er ook bij is. Eindelijk ziet hij zijn jonge broer weer. Hij is zo blij, maar dat mogen de broers nog niet weten. Jozef zegt tegen zijn knecht, breng die mannen naar mijn eigen huis. Maak heel veel eten klaar, want ze eten vanmiddag bij mij thuis. De broers begrijpen er niet van dat ze naar het huis van de onderkoning worden gebracht. Ze worden nu nog banger voor hem. Ze zeggen tegen elkaar, die boze onderkoning denkt natuurlijk dat wij dieven zijn. Hij denkt dat we de vorige keer het koren niet hebben betaald. Hij gaat ons misschien maar verkopen als slaven. Laten we maar gauw het geld aan zijn knecht geven. Maar de knecht wil het geld niet hebben. Hij zegt, de onderkoning heeft uw geld heus wel gekregen de vorige keer. Nu snappen de broers er helemaal niets meer van. Als ze in het huis van de onderkoning zijn, wordt Simeon ook binnengebracht. Simeon heeft al die tijd in de gevangenis gezeten, maar nu is hij gelukkig weer bij hem. In de mooie eetzaal wachten ze op de onderkoning. Als hij eindelijk binnenkomt, buigen ze weer diep voor hem. En ze geven hem de cadeaus die ze hebben meegenomen uit Kana aan. Als de onderkoning Benjamin ziet, moet hij huilen van blijdschap, maar dat mogen de broers niet zien. Hij gaat vlug naar de slaapkamer en was zijn gezicht. Dan komt hij weer terug in de e eetzaal. Hij zegt tegen de knecht, breng het eten naar binnen. Er wordt nu heerlijk eten en drinken binnengebracht, maar de knechten geven Benjamin wel meer eten dan de andere broers. Dat moest van de onderkoning. Worden de broers nu jaloers op Benjamin? Vroeger waren ze wel jaloers op Jozef, toen Jozef een mooie jas kreeg en zij niet. Maar gelukkig zijn ze nu niet meer jaloers op Benjamin. Jozef denkt, zijn mijn broers nu ook niet meer zo gemeen als vroeger toen ze mij verkochten? Zijn ze tegen Benjamin wel aardig? Dat wil ik weten. Ik heb een plannetje. De knecht moet straks mijn mooie zilveren beker, waar ik altijd wijn uit drink, stiekem in de zak met koren van Benjamin doen. Dan doe ik alsof Benjamin mijn beker heeft gestolen. En dan zeg ik dat Benjamin in de gevangenis moet voor straf en dat hij mijn slaaf moet worden. Zullen de broers Benjamin dan helpen of laten ze hem hier in de gevangenis zitten en gaan ze zelf naar huis? Dat moet ik weten. Jozef zegt dus tegen zijn knecht dat hij de zilveren beker stiekem in de zak van Benjamin moet stoppen. Dat doet de knecht. De broers merken er niets van. S'nachts slapen ze ook nog in het huis van de onderkoning. De volgende morgen leggen ze de zakken met koren op hun ezels en dan gaan ze weer naar huis. Als ze een eindje op weg zijn, komt de knecht van de onderkoning hen achterna. Halt houden, zegt hij boos. Wat zijn jullie gemene mannen? Jullie hebben lekker gegeten en geslapen bij de onderkoning. En dan stelen jullie zijn mooie, zilveren beker. De broers schrikken. Maar ze zijn ook erg boos. Ze zeggen, we hebben de beker niet gestolen. We zijn geen dieven. Zoek maar in onze zakken. De knecht gaat op zoek. Eerst kijkt hij in de zak van Ruben. Daar ligt de beker niet. Dan in de zak van Simeon. Daar ligt de beker ook niet. Dan in de zak van Judah. Daar ligt hij ook niet. Hij kijkt in alle zakken, maar nergens vindt hij de beker. Als laatste is de zak van Benjamin aan de beurt. De knecht maakt de zak open en wat haalt hij eruit? De beker van de onderkoning. Oh, wat schrikkende broers. Hoe komt die beker daarin? Dat hebben zij niet gedaan. Maar dat gelooft die boze onderkoning natuurlijk niet. Oh, wat erg. Nu moet Benjamin mee terug naar de onderkoning. Nu wordt Benjamin slaaf in Egypte. Nu komt hij nooit meer thuis bij vader Jacob. Maar ze gaan allemaal terug. Ze laten Benjamin niet in de steek. Als ze weer bij de onderkoning zijn, buigen ze heel diep voor hem. De onderkoning doet natuurlijk net of hij heel boos is. Hij zegt, Benjamin moet hier blijven. Hij is mijn slaaf. Gaan jullie maar naar huis. Nu begint Judah heel eerbiedig tegen de onderkoning te praten. Judah vertelt hem alles. Hij zegt, onze oude vader houdt heel erg van Benjamin. Onze vader wilde Benjamin niet mee laten gaan naar Egypte. Hij was zo bang dat er iets ergs zou gebeuren met Benjamin, maar wij hadden geen koren meer. Wij zouden sterven van de honger. Daarom moest Benjamin wel mee, want u had gezegd dat we geen koren kregen als we onze jongste broer niet meenamen. Toen heb ik mijn vader beloofd dat ik op Benjamin zou passen. Ik zou ervoor zorgen dat Benjamin weer thuis kwam. Maakt u mij dus maar slaag in plaats van Benjamin, maar laat Benjamin alsjeblieft naar huis gaan, anders sterft onze vader van verdriet. Dat is aardig van Judah, hè? En nu weet Jozef dat Judah en andere broers niet meer zo gemeen zijn als vroeger. Ze houden van Benjamin en ze houden van hun vader. Ze willen hun vader geen verdriet doen. Jozef stuurt al zijn knechten de kamer uit. Als hij alleen met zijn broers is overgebleven, zegt hij, ik ben Jozef. De broers vallen om van schrik. Jozef is die boze, strenge onderkoning Jozef. Ze worden doodsbang. Maar Jozef zegt, jullie moeten niet bang zijn voor mij. Ik heb jullie al lang vergeven dat jullie mij vroeger in de put gegooid hebben en verkocht hebben aan de koopmannen. De Heere God heeft voor mij gezorgd. De Heere God heeft mij onderkoning van Egypte gemaakt. Ik heb een lieve vrouw en twee zonen. Ik ben heel gelukkig. Jullie moeten nu gauw naar huis gaan en dan moeten jullie je vrouwen en kinderen hier naartoe brengen. En onze vader ook, want als jullie in Canaan blijven wonen, zullen jullie van honger sterven. De Heere God heeft gezegd dat er nog vijf jaar lang geen koren op het land zal groeien. Kom allemaal maar bij mij, ik zorg wel voor jullie. De broers krijgen wagens mee van Farao. Daar kunnen straks hun vrouwen en kinderen op zitten, En hun vader. Dan gaan ze vlug naar huis naar Canaan. Wat zou hun vader wel zeggen? Jozef leeg nog en hij is onderkoning van Egypte.